Deze week gaan we het in onze videotip hebben over het opkeusen van tekst. Um, volgens mij en mijn collega's een essentiële skill in InDesign en wij hebben dan ook de nodige tools om uh, een tekst snel te kunnen opkuisen. Hoe we dat doen, dat ga ik u direct een keer tonen. Let's check it out! Eerst en vooral, wat bedoel ik eigenlijk met een tekst opkuisen? Nu, voor mensen die vaak in InDesign werken, wij krijgen dagelijks teksten op onze boterham, um, die we natuurlijk uh, moeten verwerken in InDesign en gaan opmaken. Nu, tekstzuiverheid is iets dat heel belangrijk is in InDesign. En zuiverheid of structuur, beter gezegd. Nu, als we een tekst krijgen, soms is dat in Word... RTF-bestanden, PowerPoint, um, Excel-files, gewoon in de mail, misschien zelfs geschreven en doorgestuurd en mocht het nog eens overtypen. Ik ben het allemaal al tegengekomen in mijn carrière. Maar wat ik zelden krijg, dat is een zuivere tekst. En als ik hier kijk... Ja Iemand heeft hier een tekst geschreven. En om het een beetje duidelijker te maken voor ons. Kijk, we zien hier multiple enters. Meerdere hard returns die daarin gebruikt zijn. Uh, om een beetje witte ruimte te creëren. Daar zijn betere manieren voor. Uh, in InDesign weten we dat doorgaans. Maar dit hebben we dus niet nodig in onze tekst. En als ik zoiets zie of toekoer wanneer dat er tekst in mijn InDesign file komt. Het eerste dat ik doe, dat is... Find Change opengooien. Find Change, commando F of Control F. Dan krijgen we dit venstertje te zien. En we gaan het allemaal niet te moeilijk maken. Um, de jongens van InDesign die hebben dat ook gewoon voorzien voor ons. Hier bovenaan in het Find Change venster vinden we een query menu. En als we dat openklappen, dat is hetzelfde voor iedereen, want al deze die zijn meegeleverd met InDesign. Daar zitten er een paar gouden tussen, of gouden fine changes. Zoals de multiple return to single return, multiple space to single space, en remove trailing white space. Deze drie, dat zijn de drie dat ik eigenlijk op elke tekst een keer uitvoer. Dus ik klik de eerste naam, Multiple Return to Single Return. Dan gaat hier zo wat vreemde codes invullen, als je dat nog nooit uh, gebruikt hebt. Misschien ook niet opgevallen, maar we zijn naar grep overgeschakeld, automatisch. En ja, die heeft hier grep codes ingegooid. Nu wat doet deze grep code, ik ga op Find Next stuwen. Die vindt hier een dubbele return. Nog eens Find Next. Hier vindt hij een vierdubbele, een tweedubbele, tweedubbele enzovoort. Ja? Dus eigenlijk die grep code die multiple return to single return, die vindt multiple returns. Zijn dat er 3, 4, 5, 6? Maakt niet uit. Multiple. Change all. Boom. Allemaal weg. Onze tekst is al een stukje properder geworden. De volgende: multiple space to single space. Als ik hier een keer find next doe, dan ga je zien: hier zit een dubbele spatie. Het is de enige, maar zo ben ik zeker geen dubbele spaties meer. En dan voor de zekerheid nog de derde remove trailing whitespace. Nu wat is dat? Kan ik er op next sturen? For some reason, ik weet het nog altijd niet. Er zijn heel veel mensen die nog een spatietje voor de enter invoegen. Geen probleem. Ik ga change all doen. dat waren er zo tien en ook die zijn er allemaal uitgekuist. Voilà, dat zijn eigenlijk gewoon drie fine changes ingebouwd in InDesign. Multiple return, multiple space en trailing whitespace. space. En als je die drie al een keer uitvoert op je tekst, dan heb je al een veel zuiverder, structureel correcte tekst. Goed, ik klik hier op dan. Voilà, die is opgekuist. Misschien nog een extraatje uh, voor de mensen thuis. Wat dat we ook vaak hebben in Word-files, dat zijn... Bulleted lists. Nu, die komen niet altijd even correct door, um, zoals dat je hier ziet. Het is wel een bulleted list, maar dat vierkantje hier dat duidt op een missing glyph. Dus de bullet die mogelijk gebruikt was in Word, die hebben we niet in InDesign. En daardoor krijg ik hier dit missing glyph vakje te zien. Nu, ik heb al uh, één list item zelf correct gezet. Hier. En ik ga daar dan ook één paragraph style van maken oké okay, en ik noem dat my list apply style to selection oké okay. nu wil ik al die anderen niet met een tekst aanpassen Nu, oké, okay, zijn er hier nog hoeveel vijf, dat zou ik even hoe manueel kunnen doen maar ik ben een beetje lui dus ik ga dat ook met zoek en vervang doen find change Ctrl-F, Command-F. En hoe zoeken we die dingen eigenlijk? Wel, we hebben het hier niet over tekst, mensen. we hebben het over een opmaak-eigenschap. Een bulleted list. Dus wat ga ik doen? Ik ga Find What and Change To in het tekstgedeelte. Gewoon compleet overslaan, nee heren. En ik ga naar Find Format. Ik klik in dat vakje. En dan krijgen we eigenlijk onze paragraph styling of onze format settings te zien. En we kunnen eigenlijk op elk aspect van tekstopmaak gaan zoeken in InDesign. Dus ik ga naar Bullets and Numbering. List Type kies ik. Bullets eruit. En ik ga gewoon al een keer een steekproef houden met Find Next. Oh, oh, oh, die lijkt die allemaal te vinden. Prachtig. Nu, wat wil ik daarmee doen? Change Format daarin klikken. Nu ga ik niet in die opties hier duiken, want ik kan hier een paragraph style aangeven die ik daarnet gemaakt heb. My list. Oké. Okay. Dus, ik ga dat nu uitvoeren. Ik zoek naar eender welk lijst item in mijn document en ik ga daar mijn paragraph style op zetten. Dus ik doe gewoon change all. 4 replacements. Kijk eens aan alle listitems gefixt en onmiddellijk mijn stijl erop. Simpel toch? Voilà, um, dat was de video voor deze week. Nog even uh, een kleine recap. Dus tekst opkuisen om die structureel correct te zetten. Geen overtollige enters, geen overtollige witruimtes. Dat doen we met find change en de ingebouwde of meegeleverde find change queries multiple return, multiple space en de remove trailing white space en dan als bonus heb ik nog getoond hoe we door gewoon te zoeken naar opmaak dat in onze eigen paragraph style kunnen zetten hou ons youtube kanaal in toch voor nog veel meer tips see you guys later bye